Een hele goede morgen, deze zondagmorgen en welkom bij de Stofjes. Hardlopen zondagmorgen was niet goed vandaag. <lacht> uh, vorige week al uh, verteld uh, met de nieuwe schoenen dat het wat ja, wel, wel raar liep. Beetje lastig, beetje moeilijk. Uh, vandaag is gewoon helemaal niks. Zo'n ruk. Uh, nou goed, in de, uh, uh, in, de, in, de, uh, in de gegevens die ik dan altijd uh, maak met hardlopen dan heb ik uh, een goede 200 meter gelopen. En toen uh, kreeg ik last van mijn voet. Weer uh, midden onder de voet had gelegd hier zo uh, ongeveer zo'n kootje Oep. en uh, ja dat, dat deed pijn dan loop je gewoon niet lekker en dan is het gewoon dan heeft het geen zin om te lopen dan loop je alleen maar geforceerd omdat je dan wil gaan lopen en uh, maar dat is niet fijn dus uh, uh, voor volgende week ga ik weer uh, uh, gewoon mijn oude schoenen pakken. Ik had ze eigenlijk gewoon mee moeten nemen en daar gaan proberen. Maar ja, op het moment dat, dat de, de, de, pijn, de, de, de, de pijn er is, ja, weet ik niet of het dan, als je dan andere schoenen gaat pakken, of dat het dan oplost. Niet zomaar natuurlijk. Maar dat was niet fijn dit. Hè. Ik, uh, ik, ik bracht hier zelfs wel, uh, wel van. Omdat je, ik werd er toch een beetje aangewend om dit te doen. Om, om, om te gaan hardlopen en dat, dat is, stagneert nu. Ik kan het niet afmaken. Ik heb wel uh, natuurlijk mijn oefeningen gedaan die ik normaal gesproken doe. Uh, maar ja, ook, ook, ja, dan gaat het toch een klein beetje in je kop zitten dat het niet lekker is. Je hebt niet je, je ding gedaan zoals het moest. Uh, en dan, uh, dan, ga, dan gaat het ook niet helemaal lekker. Dan is het ook even tussen haakjes wat geforceerder denk ik dan zo. Tenminste, zo'n gevoel krijg ik dan. En dat is vervelend. Dat vind ik, uh, vind ik vervelend. Maar goed, uh, ja, daarentegen hebben we wel weer iets anders uh, leuks op de planning. Uh, vandaag voetballen. Natuurlijk zondag. Een van de laatste zondagen die er zijn voor het voetballen. Maar we hebben vandaag ook Juliana-dag. Zo'n algemene feestdag voor Juliana. <coughs> er wordt dan een even roepen met uh, wat uh, activiteiten. Dan moeten wij natuurlijk een. Uh, wedstrijd spelen na de wedstrijd zijn er ook wat huldigingen in zoverre van mensen die afscheid nemen van het team, mensen die gaan gewoon gaan stoppen bij Juliana en er zit wel een bijzondere tussen, dat er dat er een speler al al 15 jaar in het eerste in de selectie zit die gaat afscheid nemen. Die gaat wat, wat minder, euh... Nou, ik wil nu zeggen dat hij meteen wat minder gaat doen, <laughs> zo zit hij niet in elkaar. Maar euh... ja, hij, hij gaat niet meer op, op dit niveau euh, voetballen. Ik ga lekker bij een vriendenteam spelen, er zitten allemaal toppers. En euh, gewoon lekker euh, rustig ontspannen. Natuurlijk zit er wel gewoon een, een, een, een competitie in, want ze spelen al een competitie. Maar, euh, Je gaat er gewoon van genieten. Dus uh, ja, dat uh, kan nog wel eens een leuke middag worden. Gisteren aan het had ik een feest gehad, dus ook alweer een feestje gehad. Of dat het dan mee te maken heeft gehad met nu, weet ik niet, want zo voel ik het niet. Ik voel niet dat ik door gisteren aan het vrijgezellenfeestje feestje uh, ja, uh, met wat drank en zo, uh, dat dat nu bijgedragen heeft aan, aan dit wat ik nu heb. Het paintball center in, uh, in Nijmegen, dat was uh, super leuk, was een goede vibe, ja dat was lekker. Dat was echt lekker, dat was leuk, vrij gezellig feest. Nou, dan krijg je de bunny run, nou, die, uh, die man die zag eruit. <laughs> dat was echt uh, <laughs> Frans, <laughs> top jongen. Hij zat helemaal onder de blauwe hier sorry, helemaal onder de blauwe plekken. Die op zijn zijkant helemaal vol met blauwe plekken. Wat <laughs> bloem. Oh, die hebben we te pakken gehad. Ja, acht man op een rij. En dan uh, ongeveer een meter of uh, 15 <laughs> En zo'n pingbol. Dat komt echt aan hoor, dat, dat, dat zeg ik je toch. Maar het was echt uh, het was geweldig. Het was uh, goed georganiseerd. Ja, helemaal top. Ja, alleen, uh, vandaag dan even ruk. Maar goed, uh, het zijn zo. Het is niet anders. Kan je niks doen? Nogmaals, uh, zo meteen uh, lekker aan het voetballen. Gewoon lekker ontbijtje maken. Vandaag was het volgens mij uh, met, uh, uh, met spek en ei geloof ik erbij. Ik weet niet, in ieder geval uh, uh, uh, uitgebreid. En uh, ja, we zien wel wat er vandaag uh, van komt. Natuurlijk willen we nog even presteren. Het gaat de laatste week ja, een, beetje, een beetje matigus. Nou, we... <tie> we zullen het wel zien. We wachten wel af. Nou, ik zou in ieder geval zeggen: van uh, dank voor het kijken. En, ehm, uh, zou zeggen: in ieder geval, uh, blauw duimpje omhoog. En uh, even abonneren op dit kanaal. Dan, uh, ja, ga ik uh, ga gewoon door. Ik vind het leuk, nogmaals. Dus, uh, ik zeg: uh, shoutout naar mezelf. Hey En dan, uh, ja, zie ik uh, degene die dan dit wel kijken de volgende week weer terug. En ik hoop dat je. andere keer meeneemt om te laten kijken. Wat ik doe. Misschien niet altijd interessant, maar wel leuk. Dus ik zeg top. Blauw duimpje. Abonneren. Helemaal goed. Ik zeg ciao.